Hoi, ik ben Bouwkje Kanaan en ik wil je vandaag even meenemen in een klein verhaaltje over hoe dingen ook iets over jou zeggen, los van je bedrijf. Uh, want jij brengt jezelf altijd mee in je bedrijf. En welke voorwerpen zou je dan kunnen pakken die iets over jou zeggen? Daar heb ik even over nagedacht en eigenlijk maakt het helemaal geen drol uit, want ik zat met mijn kopje koffie en dan dacht ik, hé, hey, kopje koffie of thee wat ik hierin doe... Uh, dit is heel oud uh, porselein, uh, eierschaal porselein. Het is dus echt zo ontzettend dun uh, dat ik dacht van nou, wat, wat zegt dit nou over mij? Uh, ik heb dit natuurlijk gekozen om uh, koffie uit te drinken, omdat ik het ook heel erg mooi vind. En uh, omdat daar dus blijkbaar iets van een plaatje op staat, moet ik even goed voorhouden. Er staan plaatjes op. Dit is um, in China gemaakt. En die plaatjes die hebben verhalen. En dat vind ik dus zo mooi. Verhalen, dat is wat ik maak uh, voor mensen en wat ik doe in mijn bedrijf. Verhalen maken. Nou, de koffiebus, uh, eenzelfde ding. De koffiebus, uh, die is, even kijken, oh, dat zie je in uh, <laughs> uh, spiegeltaal, maar dit is de molen bij Wijk bij Duurstede. Daar staat dus een um, Nederlandse schilderkunststukje op. En uh, daar staat eigenlijk niet bij van wie die kunst is, tenzij ik dat even op zoek. Het is een winterlandschap en oh, van, door Jacob van Ruistaal. Ik had dat natuurlijk moeten kunnen weten. In 1672 geschilderd. Uh, waarom ik die voorwerpen dus ook uh, laat zien, is omdat dat ook iets over mij zegt. Want ik hou heel erg van kunst. En ik hou dus uh, ervan om naar plaatjes te kijken... En verhalen, dat, dat, die zitten achter een uh, plaatje, die zitten achter iets. Nou ja, en als ik dan zo nadenk, denk ik, hey, achter mij hangt een schilderij uh, met Venetiaanse maskers erop. Uh, dat schilderij heb ik ooit gekocht uh, van een kunstenaar, gewoon een Nederlandse kunstenaar, die uh, um, nou ja, geld verdiende met werk. Uh, en dit was niet zo heel erg duur, maar ik had een heel mooi uh, bedrag bij een van, uh, van mijn verjaardagsgeld, een potje geld. En uh, dat vond ik dus een hele mooie investering om kunst aan de muur te kopen. Daarbij hangt op het hoekje een uh, Venetiaans masker. Nou, die kreeg ik dan weer cadeau van mijn zus, die in Venetië op uh, vakantie was geweest. En uh, zo zeggen vaak heel veel dingen in je huis ook iets over jou. Wat uh, vind je mooi? Wat is er dan belangrijk? Nou, en die Venetiaans maskers, wat mij betreft, is daar ook humor en verdriet is. Uh, het teken van uh, in de theaterwereld. Nou, daar hou ik heel erg van. Ik ben bezig met uh, nou ja, verhalen maken van verdrietige mensen. Of althans, niet per se verdrietige mensen, maar mensen die in een verdrietige situatie zitten. Uh, dus ik kan het ook heel vaak weer terugrelateren en terugvertellen. En waarom vind ik dingen mooi? Waarom doe ik wat ik doe? Uh, omdat die verhalen daarachter zitten. En dus ik hou niet alleen van kunst, ik hou dus ook van verhalen. En ik hou dus ook van theater. Ik hou dus ook van um, bijzondere kleur gebruiken. Ik hou van, nou ja, goed. En dan kan ik eindeloos doorgaan. Uh, als het uh, mij aanspreekt, dan kan ik terughalen waarom het mij aanspreekt. Dus kijk eens bij jezelf. Waarom doe jij wat jij doet? En kun je dat ook terugvinden in voorwerpen die jij bij je uh, om je heen verzameld hebt? Ik denk het haast wel. Dankjewel voor het kijken.